Ja. Welkom bij aflevering 6. We hebben het vorige keer gehad over drie fysieke oefeningen die je bij jezelf kunt doen. Om stress te reduceren. En hier komt de belangrijkste factor. Het omdenken. Gedachten sturen. Ja, je voelt het nog wel aankomen. Dat is de belangrijkste motor voor stress. Gedachten van, oh jee, daar gaan we weer. Of ze moeten mij weer hebben. Of oh mijn baas geeft me weer op mijn kop. Of ik heb ruzie gehad met mijn vriendin. En, en hoe moet dat nou? En ik zat in de file. Dus stress, allemaal stress verhogen. De manier waarop je ermee omgaat. Problemen en uitdagingen blijven er altijd, maar hoe je ermee omgaat is heel belangrijk. Je kunt denken: ik heb ruzie gehad met mijn vriendin, ik tracteerde vanavond op een etentje. En morgen ga ik wat eerder de deur uit, sta ik ook niet meer in de file, of ik ga met de trein. En als je naar die vervelende baas moet omdat je deadline nog niet bereikt hebt, zeg je: ja, ah, wat is, wat is nou het ergste wat kan gebeuren, weet je? En je kunt het nog een beetje verstevigen door even een leuk gesprekje met je collega te voeren over hoe het weekend was of um, een compliment te geven over iemands uiterlijk. En dat werkt echt stressverlagend. Nou zul je zeggen, ja Mike, dat is heel simpel wat jij allemaal zegt, maar zo simpel is het niet. Klopt. Als jij een topper bent of een doemdenker of je bent nogal hooggevoelig uh, of je hebt een vervelende jeugd gehad waardoor je je continu afgewezen voelt of gepiepeld is dat natuurlijk wat moeilijker. Dan zul je drastische maatregelen moeten toepassen, die helemaal niet zo drastisch zijn. Ga gewoon eens elke dag een keer mediteren of mindfulness toepassen. Ga veel sporten, wandelen. Schrijf eens op voordat je gaat slapen gaan wat er allemaal goed ging die dag. Dat zijn nou typisch dingen die stressverlagend werken. En waar je je leven lang profijt van kan hebben. Volgende keer ga ik een persoonlijke ervaring met je bespreken. Eentje die ongelooflijk lijkt, maar het is wel gebeurd. En daarvoor stappen we in de trein. Tot volgende keer.